Hé, hey, Roosje. Wat smaakt goed, Roosje? Hé, hey, Blackjack. Niet doen, Blackjack. Oh, wat ben je stout. Ho, oh, Joyce. Ik ben bang dat hij leeg is, Joyce. En die? Daar zit nog heel veel in. Is die leeg, Joyce? Nee, die is nog niet leeg. Zo geeft het niet. Hé, hey, Joyce. Hé, hey, applaus. Oh, Blackjack, hé Jos, hé Roosje, hé hey Roosje. Oh, Blackjack gaat weer stelen. De andere zit ook nog vol, Jos, ben je nu beledigd? Ik kan het me voorstellen. Kijk eens Jos, kijk eens Jos, ik leg er eentje op de grond. George. Het is wel een beetje mokkerig daar. Ja, Annabel vindt dat natuurlijk super lekker. Dan heb je weer een bak. Ja, behalve als Annabel weer moeilijk gaat doen. Kommetjes, kom Joyce! Oh Hoitjeus, oh, en nu heb je een stukje gebroken. En nu hangt er één bak leeg. Althans, die bakkers is vol, maar die wordt niet gebruikt. Er zit nog heel veel in. Nou, Blackjack! Oh, Blackjack! Hé, hey, Roosje! Kom maar, George! Kom maar, Joyce! Kijk eens, Joyce! Oh, Joyce! Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Oh, Blackjack. Moet dat er nog niet leeg is? Nee, er zit nog veel in. Hé, hey, Blackjack. Jullie eten traag vandaag. Hé, hey, Roosje. Goed zo, Joyce. Nou, Roosje. Je hebt weer een bak gestolen. Dit is niet een rode, maar een blauwe.